Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie-Vira, heet u allen hier van harte welkom, ook de mensen die op een andere wijze dit verhoor volgen en ik vraag de griffier de getuigen binnen te leiden. Welkom, meneer Van Marwijk. U wordt vandaag gehoord als getuige. En als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. Daarom zal ik u ook beedigen voordat we met het verhoor beginnen. En dan vraag ik u zo met de belofte te bevestigen dat u de waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Wilt u met mij gaan staan? En mij nazeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dank u wel. Meneer Van Marwijk, u was vanaf 2005 vijf jaar lang de Sales Manager bij Siemens. U was verantwoordelijk voor de treinaanbiedingen, uh, aanbestedingen zoals die hier in Nederland zijn gegaan, met de Nederlandse vervoerders. Ja. Onder uw verantwoordelijkheid heeft Siemens in der tijd een aanbieding gedaan voor uh, het hoge snelheidsvervoer over de hoge snelheidslijn. Ja. U had een aanbieding gedaan voor een. V220, zoals we dat noemen, een snelheid 220 km per uur. die zou dat kunnen rijden over de HSL Zuid. En deze opdracht is uiteindelijk, zo weten we, gegund aan Ansaldo Breda. De commissie heeft vandaag in dit verhoor een aantal vragen voor u over het aanbestedingsproces van de treinen. En we maken daarnaast van de gelegenheid gebruik om ook met u te spreken over wat meer algemene zaken over de treinenmarkt, waar u veel van af weet, voor hoge snelheidslijnen in Europa. En met dat laatste beginnen we ook. En mevrouw Vos zal daarin de aftrap geven. Ja, meneer Van Morwijk, uh, fijn dat u er bent. Um, ten tijde van de aanbesteding werkte u dus bij Siemens. En Siemens is een bekende bouwer van treinen. Uh, en bouwt zowel gewone als hoge snelheidstreinen. En zo heeft Siemens bijvoorbeeld ook in Nederland uh, de ICE gebouwd. Die rijdt hier ook. En in Duitsland rijden daarvan nog meer. Um, Hoeveel treinenbouwers ongeveer zijn er actief in Europa? Um, in Europa, als je kijkt naar treinenbouwers, denk ik nou um, vijf ongeveer, vijf, vijf grote ongeveer. En als je kijkt naar hoge snelheidstreinen, in die tijd hadden we eigenlijk uh, uh, Siemens, um, Talgo en uh, Alstom eigenlijk als de grote leveranciers van hoge snelheidstreinen. Dus eigenlijk van de vijf treinenbouwers waren er drie die hoogsnelheidstreinen konden bouwen in die tijd, zo rond ja, 2000? 70, ja, ongeveer, okay, okay. En wanneer is er nou sprake van een hoogsnelheidstrein? Wat, wat voor karakteristieken heeft zo'n trein? Um, die is zeg maar meer dan uh, 200 kilometer per uur rijdt. En uh, in ons geval was de ICE-1-300 kilometer per uur. En uh, ja, dat is snelheid. Dus als je meer dan 200 kilometer per uur rijdt, dan is het in... De definitie van u, van Siemens? Ja, van Siemens hadden wij zeg maar een uh, opdeling van de ranges. Tot 160 km per uur was regionale treinen, uh -huh. tot 200 km per uur dat waren uh, intercity treinen. En uh, boven de 200 km per uur, en bij ons begon dat dan eigenlijk bij uh, 250, 300 km per uur was het hoge snelheidsmateriaal. En, en bood Siemens op dat, op dat moment ook een trein aan die 220 km of hoe, hoe, hoe moet ik dat zien? Nee, op dat moment hadden we dat niet in ons uh, programma, nee. Oké. Okay. Uh, we, hebben, we hebben als commissie de afgelopen maanden geleerd dat je Nederlandse treinen niet zomaar kunt inzetten in België of Duitse treinen in Nederland. Kunt u aan ons uitleggen in, in, uh, nou ja, voor de leek uh, waarom treinen niet zomaar inwisselbaar zijn? Waar je niet zomaar op andere spoornetten kan rijden? Ja, in tegenstelling tot, uh, tot asfalt is, uh, is de trein, uh, in alle landen is het net anders. Je hebt andere spanning, andere uh, hoogspanning mm -hmm. kun je hebben. Een mm -hmm. ander beveiligingssysteem kan er zijn. En soms ook per land verschillend andere eisen voor de toelating. Dus vanuit die, vanuit die hoek kun je niet zomaar een trein op een ander spoor zetten. Dus het heeft te maken met die hoogspanning en eisen voor de toelating? Ja, met name ja. dat, ja. Um, maar goed, hè, we hebben een Europees net, en om treinen beter op die verschillende typen spoor te laten functioneren, um, uh, en dat wordt wel aangeduid als interoperabiliteit, ja. um, heeft de Europese Unie dus richtlijnen opgesteld, uh, en die worden TSI, geno uh, TSI Klok, ja. genoemd, dus Technical Specifications for Interoperability. Um, en juist omdat die treinen specifiek ontwikkeld worden voor de infrastructuur waarop ze moeten rijden, gaat het nooit om hele grote aantallen uh, die producenten maken. En Enkele honderd treinen is, is dan al veel, toch? Ja. Kunt u schetsen wat ongeveer de gebruikelijke omvang is bij uh, orders van treinen? Uh, dat verschilt heel erg of je een nieuw type trein uh, ontwikkelt of dat het een trein is die al uh, bestaat. Uh, bijvoorbeeld de treinen die Siemens aan NS geleverd heeft, de ICE, daarvan zijn er maar vier verkocht. Maar die vier waren ook precies hetzelfde als de treinen die, naar, uh, die voor de DB aan Duitsland uh, geleverd waren. Dus dan is het, kun je een kleine serie kun je daarvoor, uh, kun je daarvoor maken. Wat is dan een kleine serie? Hoe, hoe nou ja, vier je? is klein. Dus, dat is een serie, dat was dus ICE speciaal voor Nederlandse eisen aangepast. Ja, maar de Duitse ICE-treinen konden ook al naar Nederland rijden, ja. althans een deel daarvan. Ja. En de vier die in NS verkocht zijn, die waren eigenlijk identiek aan die treinen. Dus dan heb je een kleine serie, maar die sluit volledig aan. Op een serie die al bestaat, dan heb je dezelfde trein. Oké, okay, het zogeheten platform is dan die ICE en ja. daarvan kan je er vier verkopen aan en, ja. Wie dan ook. Uh, maar is er dan een gebruikelijke orde grootte of kan dat dus heel erg variëren van vier tot honderden? Nee, op het moment dat je dan eigenlijk een nieuwe, uh, een nieuwe trein moet ontwikkelen, mm -hmm. omdat er bijvoorbeeld een, een nieuw land is waar je nog niet eerder gereden hebt, ja. dan heb je wel een bepaalde grootte van uh, uh, aantal treinen heb je nodig om de ja, eenmalige kosten die je dan hebt, mm -hmm. om die over te kunnen slaan op het aantal treinen wat je hebt. En wat voor grootte moet ik dan denken? Ja, dat verschilt per, uh, per project. Je hebt, een, je, je hebt treinen die zijn uh, 30 meter lang, maar je hebt treinen die zijn 200 meter lang. Dat verschilt natuurlijk ook nog. Nee, ik bedoel niet dus... de lengte van de treinen, maar de, de orde grootte. Nee, nee, dat snap ik. Maar dan nog, als je, uh, in dit geval had je 16 treinen van, van ongeveer nou, bijna 200 meter lang. Ja. Dat is natuurlijk meer dan uh, ja. als ze maar 30 meter lang zijn. Oké. Okay. Um, en om wat voor bedragen gaat het dan? Per trein of per orde grootte? Ja, welk type materiaal bedoelt u? Nou, als we het hebben bijvoorbeeld over um, gewoon intercity materiaal, dus tot 200, waar zitten we dan? Poeh, uh, ja, ook weer afhankelijk van de lengte natuurlijk. Ja. Dus je kunt kijken naar. Ah, nou, dat heb ik zo niet helemaal paraat. Maar, je maar kunt een, een ICE, kijken. hoe, hoe uh, misschien. Een, een ICE was in die tijd zo rond de 30 miljoen euro. Per stuk. Ja, maar dan en heb dan je hoogsnelheidsmateriaal en die is 200 meter lang. 200 meter lang en dan, dan zit je op 30 uh, miljoen per stuk. Dat is in die tijd ongeveer. Ja. Ja. En hoeveel zou dat dan nu zijn? Nou, Dat zal, dat zal iets meer zijn, denk ik. Ja, maar ja. goed, rond die tijd 30 miljoen per stuk. Ehm... Um, ik begreep het toch niet helemaal over wat nou de gebruikelijke omvang is. Is er nou een gebruikelijke omvang als je dus een, een nieuwe bestelling maakt? Of is dat moeilijk te zeggen? Ik bedoel, moet je minimaal uh, 50 of minimaal 100 of minimaal 200 ja, treinen moet, afnemen? Je maar? moet kijken naar, uh, daarom is het ook zo belangrijk als, je het, als de leverancier het bestek ontvangt, ja. kijken naar welke eisen er in het bestek staan. Ja. Ja. Om te zien als het meevalt met hoe moeilijk het bestek is, dan kun je ook de aantallen die je nodig hebt om een interessante serie te maken, die kunnen lager zijn. Ja. Als het een heel moeilijk bestek is, dan heb je veel eenmalige kosten... En dan heb je eigenlijk meer treinen nodig om je eenmalige kosten om het interessant te maken en om een productielijn daarvoor op te zetten. Of anders is je trein per stuk dus heel erg duur. Ja, dat is ook heel erg duur. Ja. Ja. Oké, okay, ik kijk even naar mijn collega. Nou, ik, ik realiseer me dat er heel veel mensen uh, uh, meekijken en belangstellend zijn uh, naar zo'n enquête. En ik denk dat er een aantal dingen zijn waar mensen gewoon niet zo goed gevoel bij hebben. Ja. Um, No, toch nog even een beeld, een gewone intercity en een hoge snelheidsrein, ja. Wat is nou het prijsverschil gemiddeld, gewoon om en nabij dat mensen een beetje een gevoel hebben? Nou, ja, dan, ja, die zou ik eerlijk gezegd even, ja. Als je even kijkt naar um, de aanbesteding waar we het over hebben, dan is eigenlijk tot, tot 200 kilometer per uur, ja, het is 200 meter... Uh, ik, ik heb de prijs niet omdat we hem niet aangeboden, hmm. maar ik denk rond de 15 miljoen dat je dan 200 kilometer per uur trein. Oké, okay, okay. dus en, en dan is een echt een hoge snelheidstrein, dus al gauw is dus een omslag, ja. daarbij gewoon omslag, bijna keer ja. zo duur. Dat is even voor het idee ja, dat dan dan dan je een standaard in, beeld in, de citytrein, in die tijd, denk ik. Oké, okay, dank u wel. Dank u wel. Um, en dan gaan we naar het uh, volgende onderwerp, het, het bestek van uh, de trein die HSA uiteindelijk vroeg, die uiteindelijk de Vira zou ja. worden. Uh, Siemens heeft zich in 2002 al aangemeld voor de uh, aanbestedingsprocedure, voor die trein op de HZL Zuid. Ja. Uh, en in die fase, we hebben dat vorige week ook met de heer Smulders uh, besproken, kunnen dus geïnteresseerde treinenfabrikanten kunnen zich dan uh, hun interesse voor de opdracht uitspreken. En dan worden ze beoordeeld of de treinenfabrikanten geschikt zijn om ja. überhaupt maar te kunnen meedoen. Ja en siemens als gerenommeerde treinenbouwer die gaat probleemloos door die fase en is uiteraard geschikt uh, en krijgt dan ook in december 2002 het bestek ja. voor die trein die haas uiteindelijk wil uh, toegezonden ja. kunt u voor de leek schetsen uh, hoe zo'n bestek er ongeveer uitziet waar moeten we dan aan denken wat is dat nou ja daar staat eigenlijk in hoe de trein er uh, uit moet zien wat hij moet kunnen en uh... En daar staat ook eigenlijk alle eisen die je nodig hebt voor uh, toelating uh, techniek. En, en in dit geval was het bijna 300 pagina's die uh, het bestek. Dus er dat staat, is redelijk de gedetailleerd. Maar staat daar bijvoorbeeld ook al een tekening in of, of uh, hoe, hoe moet ik dat zijn? Het, is het louter tekst? Of staan er ook bijvoorbeeld echt plaatjes in van oké okay, zo willen we dit of zo willen we dat? Ja, het is natuurlijk per klant is het verschillend hoe een bestek eruit ziet. Mm -hmm. Maar als u vraagt nou hoe het bestek eruit zag van de V220, ja. dan kan ik daar wel wat van zeggen. Uh, dat was een heel moeilijk bestek. Heel moeilijk, zeg. Dat was een heel moeilijk bestek. Uh, voor de leveranciers, het, werd, het was opgebouwd uit aan de ene kant functionele eisen. En dat betekent eigenlijk dat er in staat van er moeten, in dit geval was het 525 uh, passagierszitplaatsen in. Ja. Hij moet 220 km per uur kunnen. Mm -hmm. Maar de keuze bijvoorbeeld voor een enkel of een dubbeldeks was niet gemaakt. Dus de vrijheid lag. ...bij de leverancier om dat in te vullen op zijn manier. Even kijken, dus functionele eisen. Het lijkt mij logisch dat je aangeeft hoeveel passagiers erin moeten. Ja. En is het dan niet logisch om niet te zeggen of je enkeldeks of dubbeldeks wil? Uh, dat was een keuze van NS op dat moment. En dat hebben zij uit hun marktconsultatie gehaald... Uh, dat, dat, ...dat ze allebei de varianten in de lucht wilden houden. Oké, okay, maar dat was, verrast u dat, dat daar geen keuze over werd gemaakt? Nee, we wisten in de marktconsultatie dat NS dat allebei nog in de lucht wilde houden. Dus nee. dat... Dat okay, wisten dat, we, dus dat, was, dat we. was in die zin geen, uh, geen verrassing. En u zegt uh, net functionele specificaties. Ja. Uh, wat is het verschil met een ander type specificaties? Nou ja, eigenlijk in de jaren negentig werden er uh, specificaties door de vervoerbedrijven vooral gemaakt die heel technisch georiënteerd uh, waren. Waarin de opdrachtgever zei van hoe de trein, uh, de trein gemaakt uh, moest uh -huh. worden. Zo'n um, dus IKEA bouwpakket, was, moet ik dat zo bedenken? Dat je echt helemaal instructies krijgt over wat je moet uh, doen? Ja, goed, Ikea, dat uh, nee, nee, zou dat niet is mee willen tegelijken, maar uh, daar lag in ieder geval de kennis heel erg bij de opdrachtgever. Ja. En die gaf aan van, op deze manier wil ik, uh, wil ik mijn trein uh, bouwen. Mm -hmm. Heeft daarmee ook veel meer verantwoording naar zich toe getrokken uh, later. En ook in deze aanbestedingsprocedure is ervoor gekozen om de verantwoording bij de leverancier te laten. Maar het moeilijke van het bestek was dat dus aan de ene kant de, um, de functionele eisen... ...van toepassing waren, mm -hmm. maar aan de andere kant ook heel veel technische eisen in stonden... ...waarin toch wel stond van, nou je moet op deze manier uh, productietechniek toepassen... in op deze manier uh, de systemen moeten uitgerust mm -hmm. worden. Dat maakte het complex. De dus combinatie het eigenlijk van, op twee gedachten. Ja, de combinatie van functionele eisen en technische eisen. En wat het het meest moeilijk maakte... Het uh, bestek waren de, de eisen, de zogenoemde TSI-eisen, die u al genoemd hebt, mm -hmm. die op dat moment nog niet vastgelegd waren. Dat waren eisen in Europa die in concept waren en nog niet vastgesteld waren door de, uh, uh, ja, door de Europese gemeenschap en ook nog niet van toepassing verklaard waren voor dit soort materieel. Even kijken, nou, daar heb ik twee vragen over. Dus is het dan raar? Ik bedoel, je weet dat ze eraan komen omdat ze zeggen, nou ja. Als het er zijn moet je het inbouwen. Was dat heel een echt vreemde vraag? Hadden ze het ook zonder kunnen doen? Nou, Het is een vraag waar de NS niks aan kon doen, want uh, de HSL Zuid-organisatie heeft besloten om deze eisen, deze TSI-eisen, van toepassing te verklaren op het materieel. Ja. En dat is raar. En dan, u zegt ook zijn net ook, uh, op dit materieel, um, dat ging om 2,20 materieel. Ja. Um, uh, u zegt dat is ho hogesnelheidsmaterieel, dus dat, dat waren toch eisen... Uh, nee, formeel, formeel lag die grens niet bij 220, ik weet niet waar of die bij 250 of 300 lag, dat weet ik niet meer. Maar die eisen waren formeel uh, niet van toepassing op materieel wat 220 km per uur zou rijden. Mm -hmm. En toch heeft de uh, Haasel Zuid uh, projectorganisatie ze van toepassing verklaard. En die heeft, hebben ze meegegeven in de concessieuitvraag uh, die NS later heeft gewonnen. Dus NS moest deze eisen doorzetten naar de leverancier, maar dat maakte het gewoon heel erg moeilijk. Oké, okay, dus we hebben een bestek wat, uh, uh, wat waarvan u zegt dat was behoorlijk uh, ingewikkeld, eigenlijk afwijkend. Het hinkt op twee gedachten: enerzijds functioneel, anderzijds heel veel gedetailleerde voorschriften. Die TSI uh, maakt het ook ingewikkeld. Ja, dat omdat... is dus de bovenop nog. Er dus zijn eigenlijk drie elementen wat ja. het dan moeilijk maakte. En, en dat was de derde was... ook weer? De derde waren dus die TSI's, ja. die maakten het moeilijk. Ja. En als je dan toch nog één uh, hebt, wat het ook moeilijk maakte, was het beveiligingssysteem ERTMS, ja. was ook van toepassing verklaard uh, uh, zou in de baan komen. Heeft ook de hazelsuitorganisatie uh, besloten. Mm -hmm. En deze specificaties waren ook nog niet helemaal uitontwikkeld. En dat maakte het ook moeilijk voor de leverancier om te zeggen, ja, wat moet ik daar dan mee? Um, dus dat was het eerste oordeel van Siemens over het bestek. Maar ja. uiteindelijk, u heeft wel uh, een uh, bod gedaan of, ja. u, of het ingediend, daar komen we straks op. Ja. Uh, kon je nou met bestaande treinen voldoen aan uh, die opdracht uit bestek? Of moest je echt een compleet nieuw product gaan ontwikkelen? Nee, wij moesten zeg, zeg maar onze bestaande intercity materieel tot 220 km per uur. We hadden gekozen voor een locomotief plus dubbeldex rijtuigen. Mm -hmm. Die moesten wij upgraden. ...naar 220 km per uur. Dus dat was de eerste uitdaging. Ja. En daarnaast moesten nog al die eisen die normaal voor hogesnelheidsmateriaal van toepassing... ...zouden worden, want dat ja. waren ze nog niet, ja. moesten we ook nog uh, inbouwen zeg maar, in dit materiaal. Maar je kon dus wel vanuit een bestaand platform, zoals het heet, wel werken... ...en da dat vervolgens helemaal uh, upgraden naar... Ja, maar dat waren ja, de, wel dat hele grote in... aanpassingen die we moesten doen. Ja. Is het toen ooit nog overwogen van, dan moeten we misschien een heel nieuw uh, trein gaan ontwerpen? Nee, dat is niet overwogen. Dat is niet nee. okay. um, De Nederlandse en Belgische spoorwegen vroegen dus een bieding uh, aan te leveren voor 16 treinen met een optie op 10 treinen. Ja. Dus potentieel 26 treinen. Ja. Uh, en de bieding die dan Siemens in uh, april 2003 indient, die was niet geldig, omdat er niet zoals gevraagd uh, een prijs werd aangeboden voor 16 treinen, maar voor 26 treinen. Dus ja. het, het maximale aantal. Waarom heeft Siemens een bieding uitgebracht voor te veel treinen? Ja, dan wil ik je even meenemen in het proces zeg maar, wat, wij, uh, wat, we, wat we gekregen hebben. Toen we het bestek gekregen hebben, zijn we met een heel team van mensen, met name uh, uit Duitsland, uh, technisch specialisten, kostencalculator. Die zijn samen in ons team uh, hebben het hele bestek uh, geanalyseerd uh -huh. en gaandeweg het traject, wat vier maanden duurde bleek steeds meer dat er heel veel risico's in het project zaten. Mm -hmm. Waardoor ook de risicoopslag voor op dit project hoger en hoger werd... naarmate de tijd vorderde en beter uitgezocht was van... wat gaan we nu eigenlijk aanbieden. Kunt u even voor de leek weer uitleggen wat risicoopslag is? In dit, uh, Als je geval? niet zeker weet um, hoe een bepaalde eis uitpakt... of, of je die kunt realiseren, mm -hmm. dan reserveer je een risicotoeslag van... stel dat het heel moeilijk wordt en ik moet er extra geld aan uitgeven heb je dat geld alvast gereserveerd. Zodat je niet later zeg maar, de, de, de vraag naar de partij hoeft te confronteren met meer kosten. Ja. Oké, okay, ja. Dat, dat is risicoopslag. Dat is risicoopslag. Dus je was met dat team bezig vier maanden. Ja. En ontdekte allerlei risico's waarvoor je opslagen ja. ja. Maar dan nog steeds blijft de vraag, uh, waarom een, een bod voor 26 ja. en niet nou, 16? Vlak voor inleveren is, uh, uh, moet je een heel intern proces door binnen, binnen Siemens. Dus ook een heel intern proces binnen Duitsland, waarin je... ...steeds hogere eh, zeg maar de handtekeningen nodig heb van, uh, van de verschillende directeuren. En de hoogste baas van de treinendivisie had op het laatste moment besloten van... Ja, ...de eenmalige kosten zijn zo hoog en de productielijn is zo klein voor 16 treinen. Ik wil niet dat dat voor 16 treinen wordt aangeboden, maar alleen voor 26, dan ben ik bereid om, ja. het, uh, om het te doen. Ja. En niet voor 16, die lijn is mij te klein. Ja. Dus toen moesten wij uh, uh, de offerte indienen voor 26 treinen. Oké, okay, ik, ik zit nog even na te denken hoe dat dan gebeurt, want uh, nog even dus een stapje terug ook, die, die risico's. Wat voor risico's identificeren dat team nu? Waar nou, met name dus de, de, wat ik net noemde, de <laughs> combinatie van uh, technische eisen die soms moeilijk in te vullen waren, omdat wij het anders in de fabriek deden, ja. en maar met name de, de, de, de TSI-eisen ja. en ook de brandveiligheidseisen ja. die ook nog eens extra gesteld werden, uh, UMTS of uh, EETMS, ja, weer wat anders. EETMS die, uh, die ja. ook nog niet uitontwikkeld was, nee. dat leverde gewoon vooral de, de kosten. En vervolgens, inderdaad, u bent met het team klaar, dan gaat het dus naar de, de directie zeg maar, in Duitsland ja. en die besluiten: um, dat ja. doen we niet voor zo'n klein aantal. Ja. Maar is dan 26 ook niet een heel klein aantal? Nee, dat was dan uh, de besluit om in ieder geval het maximale te pakken wat dan binnen de offerte gevraagd werd. En um, hoe schatte u toen uw kansen in om de aanbestedingsprocedure te winnen? Niet groot. Omdat we wisten dat... Uh, Omdat dat u u... Wisten, er was 16 plus 10 uitgevraagd en we hadden 26 ja. aangeboden. Ja. Dus ik had daar uh, op het moment dat we het inleverden niet veel uh, vertrouwen in dat we de opdracht zouden winnen. Maar goed, uh, als u het wel zou winnen, wat zou dan een, een reden kunnen zijn om hem wel te winnen? Ja, op het moment dat... We hadden het wel gewoon voor die 26 en voor die prijs gedaan... Dus op het moment hadden, als we allemaal hadden gewonnen, bijvoorbeeld omdat we de enige aanbieder waren geweest, hadden we het project aangenomen. Met die enorme risico, want, uh, want dan hadden, ja. hoe hoog was het bod toen per trein? Ja, ik heb de offerte niet, dus ik had de vraag wel verwacht. Maar ik heb de offerte niet en ik weet ook niet meer precies, maar volgens mij was het rond de 28 miljoen per, per trein voor 26 treinen. Dat ligt heel dicht tegen de prijs van de ICE aan dus. Ja. Van de 30 miljoen. Um, maar u schat er dus in dat u die aanbesteding waarschijnlijk niet zou winnen. Waarom dient u dan toch een bot in? Ja, je gaat zo'n heel traject in met, uh, met een heel team. Mm -hmm. En dat had nog een keuze kunnen zijn. Uh, NS verwacht ook dat we een aanbieding zouden doen. Uh, dus op het eind was uh, de keuze van wat gaan, we, wat gaan we doen? En toen heeft nou, de hoogste baas besloten, oké, okay, we, we dienen in. Maar wel op die en die voorwaarden. Maar dus die wat, keuze is eigenlijk gewoon is gemaakt. Een, um, is het dan de relatie goed te houden? Dat je dan toch, want, want hoe duur is zo n, zo n, zo n hele, het opstellen van zo'n... Ja. Bot? als je inderdaad alle uren van de mensen meegent, dan zit je toch op meer dan een miljoen euro dat zo'n te uh, maken mm -hmm. kost. Dus ook alleen daarvoor al um, hebben we het bod ingediend. Uh, en er is altijd de kans dat je de enige aanbieder bent. En dan hadden we het ook gewoon gedaan. Had je het echt voor die prijs kunnen doen? Dus. Dan hadden we het gedaan, ja. Ja. ja. Was het voor Siemens een interessante opdracht? Um, nou, het bleek, dus, het bleek dus gaandeweg van niet omdat het dus een, een echt speciaaltje was. Uh, een speciaaltje? Ja, in die zin. Gewoon ja, een, een, een, een aparte trein binnen ons palet. Mm -hmm. Want ik zei wel de verschillende ranges, tot 200 en daarna hoge snelheid. We wilden graag uh, de ICE verkopen in Europa en dat was eigenlijk onze doelstelling. En dit was, uh, maar ja. ik vroeg net even een bijzin, maar was het nu ook om de relatie met de NS goed te houden? Dat jullie alsnog zoveel werk hebben gemaakt? Van dit offerte-traject? Dat ook. We hebben, het is beter dat je een offerte dan gewoon indient. als dat je zegt: Ik dien hem toch niet in. terwijl de klant het verwacht. Ja. En ja, we hadden een relatie met NS. ook de levering van de vier ICE-trainen. Ja. Speelde nog een aanbesteding met NS. Welke? De Sprint en Light Train. Dat zijn de stoptreinen. Daar was hij op dat moment mee bezig toen? Ja, die liep ja. iets later in de tijd, maar ja. die liep op dat moment uh, bijna okay. gelijktijdig. en Siemens wist, daar, daar zijn we ook voor de rest. En, en die heeft Siemens uiteindelijk gewonnen, toch? Ja, samen ja. in consortium met uh, Bombardier. Ja, ja, ja. ja. Um, ik geef even het woord aan de voorzitter. Ja, u zei net, een um, klein stapje terug, zo'n trein, we konden hem upgraden naar 220. Ja. Kon u hem ook gemakkelijk upgraden naar 250? Dat zou echt een totaal andere tijden ja. hebben ja. moeten worden. Ja, want we hadden een locomotief die tot 200 kan. Nou, 10% extra, dat, dat was gelukt. Maar tot 250, dat uh, is ook nooit te sprake geweest. De, de eisen was een minimale maximumsnelheid van 220. Die ja. hebben we geboden. En daarmee had u de rijtijd kunnen halen, omdat u snel op trak, trok bijvoorbeeld. Kunt u daar iets over nou zeggen? Nou ja, de, de rijtijd werd wel gevraagd in het, uh, in het bestek. En we hebben ook wel meegeleverd. En ik weet eerlijk gezegd niet meer of wij... ...op basis van die berekening de rijtijd uh, van 93 minuten gehaald hebben. Wat ik wel weet is dat de informatie betreffende het traject heel summier was in het bestek. Okay. Je hebt daar heel veel gegevens voor nodig en die gegevens die waren toen heel summier. Misschien omdat het nog niet helemaal duidelijk was hoe het traject precies zou zijn, maar okay. dat is wat ik ervan herinner. Dank u wel. Um, goed, dan gaan we nu naar um, de tijd die uh, dit soort zaken kosten. We hebben net dus geconstateerd dat treinen altijd geschikt moeten maak, gemaakt worden voor het spoor waar ze op gaan rijden. Dus eigenlijk zijn ze altijd wel maatwerken. Je kunt niet zomaar van de planken trein rukken en uh, bouwen. Nee, niet helemaal. Nee. Net wat ik zeg, in elk land is het net even anders. Bijvoorbeeld ja. de bovenleidingsspanning in Nederland, is 1500 volt, is al bijzonder. Ja. Dat komt bijna nergens voor. Nee? Nee. Niet, ja, in Polen geloof ik nog ergens. Ja. Dus elke keer als Niet. we de grens overgaan, dan moet de ja, trein een andere voltage aankunnen. Ja, ja. Ja. Um, hoeveel tijd kost een aanbestedingsprocedure voor treinen normaal gesproken, zeg maar van het moment van aankondigen in dat uh, Europees uh, publicatieblad, tot het tekenen van de opdracht? Hoeveel tijd kost dat in de regel? Nou, je kunt het in 18 maanden, is, het, uh, is ongeveer wel een tijd dat... Uh, Anderhalf jaar, ja. dat is normaal, zeg maar, zo'n procedure. Oké. Okay. En wat zijn in de industrie uh, normale levertijden, zeg maar vanaf, dus, vanaf het moment van ondertekenen, van het koopcontract tot de aflevering van de eerste trein? Dat is ook weer afhankelijk of het helemaal een trein is die exact is zoals je hem al, uh, als je hem al bouwt, ja. of dat je een helemaal een nieuwe productielijn ervoor uh, mm -hmm. voor op moet zetten. Daar is het van afhankelijk. Bijvoorbeeld die, die vier ICA's voor Nederland, hoe lang heeft dat geduurd vanaf het moment van tekenen ja. tot leveren? Dat weet ik niet precies, maar het was wel een voortzetting van de, van de productielijn die al draaide op dat moment voor DB. Dus dat kon, dus relatief, dat kon je snel. relatief snel. Want dan kon je ja. eigenlijk gewoon de productielijn laten, laten draaien en via extra treinen daarvoor, uh, daarvoor bouwen. En ik weet het niet precies, hoor, maar die Sprinter Light, dat was een relatief nieuwe trein toch? Dat was ook gewoon voor de Nederlandse markt uh, moest die uh, aangepast worden, maar was al wel met elementen van uh, uh, in het platform wat, wat paste. En hoe, hoe lang was de levertijd? Volgens mij ze, ze daar, daar drie jaar of zo. Drie jaar? Ja. Ja. ja, dus minimaal drie jaar voor een trein ja. ben, je wel, uh, ben je wel kwijt. Minimaal. En als je een trein hebt met veel technologie, heeft hij een beetje kunnen berekenen hoeveel, het zou, hoeveel tijd het zou kosten om die uitvraag van de toen nog V220 uh, te maken? Nou ja, ik weet dat uh, er was veertig maanden, uh, meen ik me te herinneren, dat uh, de trein geleverd moest zijn. En dat was dan, uh, een contractering zou dan eind... 2003 plaatsvinden mm -hmm. maar wij hebben een levensschema uh, aangekondigd wat niet uh, daarmee uh, in overeenstemming was wij konden die leeftijd niet halen weet u nog hoeveel maanden u het nodig dacht te hebben Nee, nee. Nou, u het heeft was, misschien nog offerte langer. misschien weet u het um, <coughs> dat hebben we vast ergens ben ik um, eigenlijk ook wel benieuwd naar nou, ik weet het niet meer nou, misschien dat we het zo meteen nog even okay. ergens vinden ik heb het uh, hier ook niet paraat Um, we hebben vorige week in de verhoren kunnen horen dat HSA vanaf 2007 een forse jaarlijkse concessievergoeding moest gaan betalen. En HSA had er dan ook groot belang bij dat die treinen dus op tijd geleverd zouden worden. Ja. Uh, u zei net dat Siemens uh, dacht bij het indienen van het bod dat ze het waarschijnlijk niet op tijd konden leveren. Ja. Uh, het was toen bedacht april 2007. Weet u toen nog wat uh, de gedachten bij het uh, uh, biedende team waren? Wat bedoelt u van het nou ja, over dus, dus uh, in, het, in de uitvraag stond uh, april 2017. Ja, dat is die 40 maanden volgens mij. maanden. Ja. ja, ja. Um, toen was dus al duidelijk dat gaan we dus nooit halen. Dat was voor ons duidelijk dat wij dat niet konden. Ja. Ja. ja. Um, en dat lukte niet, uh, tenminste, als ik het goed, goed begrepen binnen de gewenste leeftijd, omdat er zoveel nieuwe en onbekende ja. technologie ingebouwd ja, is. Ja, je hebt een er. enorme ontwikkelingstijd. En je moet een hele nieuwe ja. productielijn opzetten. Ja. Ook nog leveren, testen. Ja. ja, dat was gewoon niet te doen. Ja. Leveren, testen zou dus niet kunnen um, uh, binnen die tijd. Nee. Um, voor ons dan, hè? Ja. Nog even over die aanbestedingsprocedure. Vanaf het moment dat, die biedingen van die treinen, dat de, de biedingen van de treinenbouwers binnenkomen, dat is april 2003, ja. dan duurt het nog een jaar tot ongeveer mei 2004 voordat het koopcontract ondertekend wordt. Is dat nou een gebruikelijke periode, van bieding tot tekenen van contract? Uh, een jaar is wel lang. Een jaar is wel lang. En, en volgens mij was ook de planning dat er eind 2003 getekend zou worden. Ja. Dus... Uh, het heeft langer geduurd. Ja. Maar goed, wij, ik ben niet bij dat proces uh, betrokken geweest. Dus ik weet niet wat er in die tijdsperiode allemaal gebeurd is. Mm -hmm. Alleen van de zijlijn kunnen volgen. Ja. Oké, okay, ik geef het woord aan mijn collega Bergkamp. Ja, meneer Van uh, Marrewijk, ik heb een aantal vragen over het uh, testen en het functioneren oh. van een, uh, een nieuwe trein. Uh, de CEO bij Siemens Nederland, uh, de hoofdbestuurder, uh, de heer Van der Touw, heeft laatst aangegeven in een interview... Het Vira debakel had ons ook kunnen overkomen. En hij wijdt het falen van nieuw materiaal aan een gebrekkige testperiode. Hij zei daarover, vroeger namen we als samenleving meer de tijd om dingen te testen. Zou u voor ons kunnen toelichten hoe over het algemeen het testen van een nieuwe trein, hoe dat plaatsvindt, hoe dat proces eruit ziet? Nou, als eerste zijn het de woorden van de heer Van der Taal, nee, niet, die, niet die van mij. Maar um, ja, testen, je hebt eigenlijk... Uh... De verschillende systemen die in een trein uh, ontwikkeld zijn en ontworpen zijn, die worden als eerste getest. Dus tractieinstallatie of draaistel, of, dat wordt aan zich uh, uh, getest. Daarna wordt als de trein in elkaar gezet wordt, wordt de eerste trein bij de leverancier zelf getest. En daarna, mogelijk als, de, als er daar beschikking toe is, op een eigen testbaan. En daarna wordt het voertuig naar de klant uh, gebracht en daar is, vindt ook nog een testperiode plaats. Met name omdat daar de infrastructuur van de klant uh, anders kan zijn dan bij de leverancier zelf. Dus we vinden verschillende fases ja. plaats. Je gaat eerst kijken naar uh, het ontwerp, de ja. onderdelen. Dan ga je op een gegeven moment ook met de trein zelf zeg maar, uh, ja. uh, uh, rijden. Uh, en vervolgens is er dan nog een periode om uh, um, zeg maar een soort proefbedrijf te hebben, om net te doen alsof je al van start gaat met een professionele Ja, het is een dienst. testbedrijf. Proefbedrijf is met, uh, met reizigers, dus dat is wat anders. En dat komt er ook nog vaak na. Ja, dus ja. je hebt verschillende fases. fases ja. uh, in, in dat hele proces uh, uh, krijgt een trein ook certificaten. Certificaten voor het ontwerp, certificaten voor uh, de productie. Mm -hmm. Wat zeggen die certificaten? Um. Nou ja, die certificaten zeggen in die zin van uh, uit de systemen dat ze, dat ze veilig zijn. Meestal is dat het, uh, het criterium. Veilig dat alles wat uh, gemaakt wordt, dat ze veilig zijn. En dat is, uh, ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, dus niet zozeer betrouwbaarheid, maar veiligheid. Ja, veiligheid is het belangrijkste. En daarnaast wil je natuurlijk ook als leverancier dat alles zo betrouwbaar mogelijk is. Maar dat wordt niet altijd met certificaten vastgelegd. Er wordt uh, ook een certificaat gegeven voor het uh, kwaliteitssysteem, voor het productieproces. Zegt zo'n certificaat dat het kwaliteitssysteem, het proces, dat dat goed in elkaar zit bij een fabrikant? Is dat een garantie? Nou ja, dat, een garantie. Het is in ieder geval dat het proces uh, goed in elkaar zit. Maar of dat dan ook gevolgd wordt, dat is vers 2 natuurlijk. Dat, moet je, dat wordt dan ook vaak nog gecheckt door de klant zelf of, ze, of de leverancier zich daaraan houdt. Dus zo'n certificaat zegt uh, meer iets over de theorie? Over het, over het, het uh, proces, ja, dat het in theorie, zeg maar, proces goed in elkaar zit, maar nog niet zozeer of het ook in de praktijk wordt toegepast. Nou toepast. ja, de leverancier moet ook aantonen hoe hij dat dan in praktijk toepast. Dus het is niet alleen papier. We moeten ook aantonen hoe hij in de productie dan zijn kwaliteitssysteem op orde heeft. Maar dat is aan de fabrikant bij. zelf. Ja, van de fabrikant zelf. En soms uh, heb je ook dat een uh, independent safety assessor, een ISA, daar ook nog een, uh, een, uh, uh, een rol in speelt ja. en daar ook naar kijkt. En je hebt ook een, een onafhankelijke keuringsinstantie uh, die die certificaten afgeeft. Ja, dat is de ISA. Dat is de ISA wat u bedoelt, een ja. notified body ingewikkelde ja. uh, term. Ja. Ja. En uh, die is dus onafhankelijk en die toetst dus ook of zo'n kwaliteitssysteem ook in de praktijk wordt gebracht. Ja. Dus op een gegeven moment krijg je alle certificaten en dat is een soort bewijs dat uh, de trein veilig is. Ja. Uh, we hadden het net even over de uitspraken van de, de topbestuurder van, van Siemens. Herkent u dat, dat er vroeger meer tijd werd genomen om te testen en dat het tegenwoordig allemaal wat, wat vlugger en wat sneller moet? Ja, dat verschilt per project. Ik ken nog, er zijn ook genoeg projecten waar gewoon wel de ruimte voor een testfase ingeruimd is. En... Dus het verschilt per project. U kunt niet zeggen in algemene zin wat, wat eigenlijk de, de hoofdbestuurder nee, zei, nee. dat het tegenwoordig sneller moet. Okay. Nee. Uh, in 2012 uh, wordt er van start gegaan uh, met uh, de Vira dienstregeling september ja. uh, gaat de trein naar Rotterdam en in december gaat de trein naar uh, Brussel. Er zijn best wel wat problemen, er is ook uitval van, uh, van de treinen. Ja. Uh, ook bij de introductie van de sprinters waren er uh, problemen. Ja. Is het nou zo dat er bij de introductie van alle nieuwe treinen kinderziektes zijn? Ja, in principe zijn er altijd wel kinderziektes. En dat komt ook omdat het niet een 100% standaard product dan is. En uh, dan kon er altijd iets in de operatie, kan er iets gebeuren waar dan de leverancier in zijn garantieperiode dat moet oplossen. Dus ja, dat komt bij elk materiaal eigenlijk wel voor. En uh, dus ook bij de treinen van Siemens? Ja, bij de sprinter is dat ook voorgekomen. Ja. En wanneer weet je nou of het een kinderziekte is en wanneer weet je nou of er een, een structureel probleem is? In welke fase zie je dat? Dat zie je eigenlijk op het moment dat het, dat het optreedt. En als het vaker optreedt, hetzelfde probleem, dan weet je dat het structureel is. En dan, dat kan. Dan In de garantieperiode, dat is ook gedekt, gaat de leverancier dan een aanpassing maken aan het ontwerp. En wordt het, over alle treinen wordt er een aanpassing uh, toegepast. En op het moment uh, dat iets eenmalig optreedt en het wordt geanalyseerd en, het is, en bekeken is dat het een productiefout is bijvoorbeeld, dan kan het zijn dat er in de productie een extra aandacht uh, ...opgevestigd wordt en dan wordt in ieder geval dat probleem opgelost. Dus dat is per, per, per geval gewoon verschillend. Maar je zegt het verschil tussen een kinderziekte en een structureel probleem is... Uh, uh, bij een structureel probleem zie je een herhaling. Ja. En bij een kinderziekte zie je dat één keer, dan los je het op en dan is het ook weg. Ja, als het goed geanalyseerd wordt, dan wordt er nagekeken van is dit structureel of is dit een, een, een productiefout. En uh, bij nieuwe treinen, zegt u van kinderziektes komen voor, maar ook structurele problemen. Soms komt het voor, ja. En dat betekent dan dat je het ook weer moet komen tot een herontwerp en dat je de treinen moet aanpassen? Ja, dat ligt dan ook aan. Soms kan het een heel eenvoudig zijn om dat aan te passen. Dus uh, dat verschilt gewoon per, uh, per keer. En ik weet, als u hier bedoelt op dit materieel, weet ik gewoon niet wat de problemen die opgetreden zijn, wat dat voor soort problemen zijn. Dat ja. zult u aan de mensen moeten vragen die dat onderzocht hebben. Die komen ja. waarschijnlijk volgende week nog. Dus. Uh, daarom stellen we dat soort ja. vragen ook niet aan u, maar stellen nee. we meer de algemene vragen hoe zo'n ja. testperiode uh, eruit ja. gaat. En dat komt dus voor dat, dat voor. een uh, gecertificeerde ja. uh, toegelaten trein kinderziektes heeft en structurele problemen. Dat ja. is niet iets wat heel raar is. Nee, dat komt voor. Ja. Oké, okay, dank u wel. Ik geef het woord weer aan mevrouw Vos. Ja, ik wil nog even over de, de prijs per trein. We hebben het net even gehad over die uh, risicoopslagen die uh, erbij moesten... Uh, wat was nu de verhouding tussen de, de, de kale prijs van de trein en de risicoopslagen die u erbij heeft moeten rekenen? Nee, Dat, dat is echt gokken voor mij. Dat weet ik niet meer. Ik, ken de, ik weet de uiteindelijke prijzen niet, niet eens meer precies. Dus de hele kostencalculatie die daaronder uh, zit, werd no bovendien ook nog door mijn collega's uit, uh, uit Duitsland gemaakt... En niet door mijzelf. Mm -hmm. Dus ik was degene die het, alle elementen van, uh, van de aanbieding bij elkaar moest uh, verzamelen. Zorgen dat alle technische elementen en de, en de prijs in de juiste envelop. En alles samengevoegd en, en op tijd bij de klant uh, kwam. Ik heb dat inzicht niet. Dus daar durf ik nu ook geen uitspraak over te doen. Weet u bijvoorbeeld nog hoe. Uh, want hij is dus gebaseerd op die trein die 200 kon. Ja. Hoe, hoe, wat, wat de prijs per treinstel was van die 200? Ja, het was gebaseerd op ook weer een combinatie van een locomotief die 200 kon. En dubbeldeks rijtuigen die ook 200 konden. Dus van, het waren eigenlijk twee elementen die dus uh, geüpgrade waren. En de exacte prijs van in die tijd, eh, ik weet het gewoon niet. Dat is allemaal gisteren als ik nu, als ik nu een bedrag noem. Dus dat, uh, dat doe ik niet. Nee, want u had het net inderdaad over het speciaaltje. Uh, een ja. hele speciale trein in de range tussen de gewone treinen en de ICE's. De prijs lag uiteindelijk best dicht bij die van de ICE. Is het nooit overwogen van, nou dan kunnen we net zo goed een ICE gaan aanbieden? Ze willen toch een hoge snelheidstrein? Nee, dat, dat is niet overwogen. Om meerdere redenen. Dat, uh, onze ICE was toen de analyse, konden 525 zitplaatsen niet uh, oh, niet ja. Dus dat was uh, uh, eigenlijk al vrij duidelijk aan het begin dat we die niet konden aanbieden. En daarnaast, de ICE uit die tijd voldeed ook niet aan die TSI hoge uh, nee, nee. snelheidseis. Dus die moest ook nog een keer aangepast nee. worden. Pas als het een één op één dezelfde ICE aangeboden kon worden, die er al vier van hadden, dan zou het interessant geweest zijn. Maar dat kon niet, omdat als je begint gewoon te redeneren vanuit het zitplaats, ja. eis, was het al helemaal. Dat is niet een mogelijk. van de eerste dingen die je doet. Nee. Nee. Nee. Nee. Oké, okay, um, dan gaan we naar het uh, volgende aspect. Uh, uh, de verantwoordelijkheid van de. Oh, sorry, en dat uh, doet mijn collega, de voorzitter. Helemaal goed, helemaal goed. Ja, want we hebben nu uh, ingezoomd. Op, de, op het bestek, op de specifieke eisen, u gaf aan, het hangt een beetje op twee gedachten, functioneel, specifiek. U geeft aan, eigenlijk moesten alle eisen, uh, waren van kracht voor deze speciale trein, in combinatie met een concept dat er nog niet was. Dat was dus al een hele behoorlijke uitdaging. Ja. Zat er nou ook een uitdaging in de commerciële voorwaarden? Ja, er was een concept koopovereenkomst bijgevoegd. Uh, wel een concept, dus we konden hem uh, becommentarieren. Um, en die, die concept koopovereenkomst, die, uh, die was ook uh, stevig. In welke zin stevig? Dat uh, de boetes hoog waren, de uh, betalingsschema voor de leverancier niet in overeenstemming was met de cashflow voor het, uh, voor het project. Dus de uitgaven die je zelf maakt. En met uh, de verantwoordelijkheden die naar de leverancier uh, uh, uh, geschoven werden. Kunt u die drie nog iets uh, nader uh uitleggen wat u daarmee bedoelt? Het nou ja, betalingsschema is eigenlijk, je hebt een aanbetaling en mm -hmm. die was relatief laag. Moet je maar, weer met onderleveranciers te ja, maken hebben? Ja, vanaf okay. na contractering moet je gelijk ook al je onderleveranciers contracteren en die moet je ook betalen. Dus in die zin was de betalingsschema niet in overeenstemming met, uh, met wat wij normaal uitgeven in een, in een project, dat was één. En de, de boetes waren... Uh, uh, maar hoog, ik weet niet, ik weet niet meer hoe hoog, maar die waren fors. Het moet zijn als op je het niet... Okay. Op, op levering, op uh, uh, lifecycle cycle costs, op uh, betrouwbaarheid, dat soort, uh, dat soort zaken. Mm -hmm. En de um, garanties die uh, gesteld moesten worden en de verantwoordelijkheden, dus juridische liability, Nederlandse term, aansprakelijkheid, die, uh, die waren ook fors, dus eigenlijk werd de verantwoording uh, in dat en dat conceptcontract bij de leverancier volledig neergelegd. Is dat ongebruikelijk in die tijd? Nou, het was niet ongebruikelijk, maar het was wel echt heel stevig neergezet. En wij hebben hem dus ook uh, becommentarieerd... En heel veel uh, zaken in het concept overeenkomst niet geaccepteerd. En een eigen voorstel gemaakt waarvan wij vonden wat reëel was. Er wordt vaak gesproken in termen van turnkey. Je hoort ook nog wel eens een andere term. Kunt u daar iets over zeggen? Nou, turnkey was het, uh, was het niet. Uh, tenminste, in mijn definitie is turnkey. Dat je ook het, uh, uh, het onderhoud en eigenlijk ook de infrastructuur in de markt legt, zodat hij verantwoordelijk is voor alles. Mm -hmm. Dat was hier niet het geval. Het was een aanbesteding van materieel. Het was dus een levering. En dat was op basis van design en construct. Dus ontwerp en constructie, die verantwoording lag bij de leverancier. Oké, okay, dus dat maakte het eigenlijk ook nog bijzonder, begrijp ik. Natuurlijk. Nee hoor, design en construct was, uh, was in die tijd uh, in principe normaal. Oké. Okay. Dus wat het bijzonder maakte in commerciële termen is dat alle verantwoordelijkheid bij de leverancier werd neergelegd. Ja, maar we mochten het contract uh, becommentariëren. Dus ik ga ervan uit dat er, dus in de, als je een ronde verder komt, dat daar in de onderhandelingsronde daar nog over gesproken kon worden. En reserveonderdelen, hoor je ook nog wel eens iets over. Was dat nog iets bijzonder in de bepalingen? Nou, dat zou ik niet meer weten. Okay. Uh, welk risico brengt dat nou met zich mee als er zoveel verantwoordelijkheden bij een leverancier worden neergelegd? Ja, het risico kan zijn dat je dus uh, met hoge boetes wordt opgezadeld als je iets niet haalt. Dat is gewoon geld. Mm -hmm. Dus de verantwoordelijkheid als je die wegschrijft naar een leverancier, het is net een verzekering, je betaalt een premie. En uh, dus ook de, in onze calculatie ging de premie ook omhoog. Mm -hmm. U zegt uh, het waren bijzondere bepalingen in het conceptcontract. Hoe zou u nou zo'n uh, contract kwalificeren als je daar een, een, een term aan moet geven? Wat vond u van het contract? Nou, dat was een zwaar contract. Een zwaar contract. Ja. Dat was de duiding die u eraan gaf. Ja. Um, we zien dan dat er een vrij kostbare investering is gedaan. Ja. Omdat we het belangrijk vinden dat er snel vervoer uh, over gaat. Uh, kunt u daar nog iets over zeggen? Is het nou een verstandige keuze geweest om het op deze manier in te richten? Dus een aparte lijn en een totaal concept... Of zou het, omdat het zo weinig treinen zijn, niet verstandiger geweest zijn, om het als een soort integraal concept aan te bieden? Kunt u daar nog iets over zeggen? Volgens mij zijn die overwegingen ook ooit wel eens gemaakt, maar dat heeft zijn voordelen om het te doen. Maar ik denk dat, dat het ook gewoon op de methode zoals nu is neergezet, dat het ook wel had kunnen werken. Als je maar aan de, helemaal aan de voorkant ook goed had geïnventariseerd van wat voor types materieel kan hier nu overheen rijden, wat voor type materieel... Kan uh, over een hoge snelheidstrein rijden. Wat, wat rijdt er nu allemaal al? En welke eisen gaan wij aan deze lijn stellen? Daar is het vanuit het materieel oogpunt in mijn ogen fout gegaan. Oké, okay, dat er te veel werd gevraagd. Ja, en de markt lost het wel op. In dit geval de leveranciers moeten het maar gewoon invullen. Mm -hmm. Dus ik denk dat daar vanuit, aan de beginkant bij de Hazel Zuid-organisatie, dat daar uh, ja, wel wat beter uh, marktonderzoek gedaan had kunnen worden. Of beter naar de leveranciers had kunnen luisteren. En dan was het misschien wel in die zin een succes geworden dat er nu nou, beoogstvoer had, had kunnen had rijden. Nou, had in ieder geval een bestek gehad wat uh, uh, met materieel wat geleverd kon worden. En, en, en dan had je veel minder risico's in het project uh, gebracht. Hm. Dus nu de combinatie van al die technische eisen, ja. een snelle trein, ja. alle eisen van toepassing verklaar op een trein die er ja. nog niet is, met alle ja. eisen die nog ontwikkeld moeten worden. Ja. Met een contract waarvan nu aangegeven, nou, dat was een heel zwaar contract. Daar hadden echt nog wel onderhandelingen over gevoerd moeten worden, want dit zou u dat hebben geaccepteerd, het contract dat er lag? Op dat op moment, moment? Nee, want we hadden het uh, becommentarieerd en ook voorstellen gedaan van hoe het anders uh, zou moeten. Was u daar ook in, in, in overleg al over? Nee, dat, nee, nee. Uh, nee, nee. We hebben het ingeleverd met uh, onze overeenkomst zoals wij die zagen. En daarna, ja, ja, daarna hebben we een telefoontje gehad dat we niet meer meededen. Oké, okay. dat is een beetje, altijd een beetje lastig van als dan vraag. Maar zou u, u denkt u dat Siemens op zo'n moment zo'n... ...contract zou hebben geaccepteerd. Dat, dat is niet inderdaad zijn lastig zo'n als dan ja. vraagt, dus dat weet ik niet. Nee, gebeurt het wel eens ja. dat het gewoon op dat soort contractuele punten... ...gewoon afketst? Dan van, nou dan niet jongens? Ja, dat kan gebeuren, ja. Mm -hmm. Ik heb niet zo snel een voorbeeld paraat, maar... ...uiteindelijk, als er twee partijen zijn die iets willen... ...dan, kom je, dan zou je eruit moeten komen. Was nou eigenlijk die, die zitplaats, omdat er hoge prognoses waren... ...nou uh, uh, misschien wel juist voor Siemens de bottleneck geweest... ...omdat ze anders die trein hadden kunnen aanbieden weliswaar aangepast aan TSI's, maar dat het een omgebouwde ICE had kunnen zijn. Was het dan allemaal makkelijker geweest? Nou ja, dat zijn allemaal als dan vragen. Ja, ja. Dat is een hele moeilijke situatie. Dan hadden we het hele plaatje opnieuw moeten bekijken en mm -hmm. dan is ook de vraag van van ja, wat, hoeve, hoeveel kilometer per uur moet de trein kunnen rijden? Want als je een trein in 300 kan rijden, 220 laat rijden, ja. Dat hm, is ook een beetje zonde. Is dat zinnig? Ja. Oké, okay. kijk even naar mevrouw vraagpost. Ja, ik had nog een vraag. We hebben dus, uh, uh, Siemens heeft ervaring in Duitsland met, met behoorlijk lange hoge snelheidslijnen, infrastructuur. Mm. Is het nou zinvol om voor een, een relatief kort stuk HZL uh, aparte treinen te bestellen? In, met uw ervaring, heeft u daar wel eens over nagedacht? Ja, zinvol. Nogmaals, op het moment dat je dan een trein bestelt die enigszins in, het, uh, in, het, ja, in de productie... Uh, ...segmenten ligt van de leveranciers, dan kan dat. Dan kan dat. Dan is het geen probleem. Dus op het moment dat bijvoorbeeld gekozen was voor een trein tot 200 km per uur... Ja. ...zonder die TSI-eisen, dan had je al een veel realistischer case gehad. Maar goed, in dit geval uh, moest dus vanwege de concessie allerlei eisen die werden gesteld... ...vanuit ja. de infrastructuur, ja. de NS moest dus allerlei ja. dingen vragen... ...waardoor er uiteindelijk een apart concept, een ja. ingewikkeld concept en ook een uh, klein aantal... Ja. Dus als we het zo samenvatten, dat ja. was die opdracht. Uh, en Siemens heeft toch om de relatie goed te houden, wel meegedaan aan deze tenderprocedure. Ja, maar niet alleen om de relatie goed te houden. Ik heb net al uh, aangegeven van hoe zo'n offerte traject gaat ja. en waarom we meegeleverd hebben. En als iemand gewonnen stel dat er helemaal geen andere aanbieders waren geweest... en Siemens de enige die overgebleven was, dan was het wel aantrekkelijk geweest voor Siemens... om toch alsnog deze 26 treinen te bouwen. Ja, maar dan hadden we het volgens ons lege schema gedaan... Volgens uw prijs? Volgens levens, onze prijs, ja. met onze uh, ja. condities voor het contract, hadden we het op die manier gedaan. Oké, okay, dank u wel. En dan was, om in uw woorden te blijven, misschien wel een realistische case geweest, maar nu was het dus niet een realistische case. Nou, voor Siemens was het een, een moeilijke case en daarom hebben we ja. uh, aangeboden wat we hebben aangeboden. Oké, okay. wij komen tot een afronding van dit verhoor met... Nog één vraag van de heer Elias. Mag Ik nog één vraag stellen. U zegt die als dan vragen kan ik niet beantwoorden, dat snap ik. Hoe was toen, laat ik het dan anders vragen, hoe was toen de reactie van u en uw mensen toen u dat bestek zag? Wat u heeft net beschreven, dat was eigenlijk onprofessioneel. Hoe was toen uw reactie? Nou, dat, het, de reactie was eigenlijk dat, het, dat je zag dat het uh, hinkt op meerdere gedachten. Dat het ook uh, niet één consistent uh, geheel was. Dat heb ik net al uh, enigszins uitgelegd. ...functioneel en technisch door elkaar. Je zag duidelijk de eisen van de NMBS erin terugkomen. En het was niet een consistent uh, geheel... ...wat ook uh, paste binnen ons uh, productsegment. Uh, Je zit daar met een aantal uh, mensen bij elkaar. Zijn jullie ook tegen elkaar? En dat is meteen mijn laatste vraag. Ze zijn niet helemaal lekker bij die NS of bij die hsl projectdirectie ...als ze dit soort dingen gaan vragen. Dat, dat, dat moet fout gaan. Nou, ik weet niet meer wat we tegen elkaar gezegd hebben, maar... Uh... Nee, nou. We zijn hiermee aan de slag gegaan. We wisten waar we aan begonnen. We hebben het bestek geanalyseerd en er is uitgekomen wat er is uitgekomen. Dus. Ik sla nog even aan op wat u zei. We zagen duidelijk de eisen van de NMBS er doorheen. Ja. Was er dan een heel duidelijk verschil? Was er een verschil in de Ja, inzicht, De eisen of? van de NMBS waren nog heel technisch georiënteerd. Want ik al zei, uh, ja. van op deze manier uh, bouw je een trein en aan deze, normen, of aan deze Belgische normen moeten we voldoen. Dat maakte dat gewoon extra moeilijk. En had u dan ook apart contact met, uh, met de Belgische partijen of was het allemaal in één? Nee, het was, uh, NS had echt heel duidelijk één aanspreekpunt uh, en dat was uh, de inkoop van, uh, van DNS. Oké, okay, oké. Okay. Meneer Van Marwijk, wij komen uh, zoals gezegd tot een afronding van dit verhoor. Uh, wij hechten er wel aan om nog een aantal afsluitende vragen te stellen. Um, en een belangrijke vraag is die wij willen stellen, is of er voor u nog... Uh, ja, signalen, aanwijzingen waren dat er zich onregelmatigheden hebben voorgedaan in het hele proces? Nee. Geen, geen signalen van niets concreets, nee. niets, ideeën? Nee. Oké. Okay. Uh, zijn er nog punten waarvan u zegt in die aanbesteding, er is niet concreet naar gevraagd, maar ik vind het wel belangrijk om dat nog op te merken? Nee, nee het belangrijkste punt, wat ik, uh, maar dat heb ik al een paar keer gezegd, ja. is die, zijn die... Eisen die aan de voorkant, ik vind dat dat bij uh, professioneel opdrachtgeverschap ook hoort. Dat je iets in de markt zet wat ook uh, maakbaar is. Ja. En ik denk dat, uh, dat er niet uh, voldoende geluisterd is naar de, uh, naar de leveranciers bij het opstellen van de eisen die voor de hoge snelheidslijn uh, golden en die meegenomen zijn in de concessieovereenkomst. Ja. En heeft u helder aangegeven, het ging er met name om dat totaalpakket, heel specifiek. Ja. En nog de contractuele eisen erbij, waar u in ieder geval op het moment dat u in de race was, niet aan zou hebben voldaan? Ja. Oké. Okay. Oh. Ja. Uh, het roept op. Een, een nabrander inderdaad. Uh, u zegt van uh, complexe eisen, heeft u al een aantal keer gesteld. Uh, vindt u nou ook dat de NS misschien nee had moeten zeggen? Van dit is te complex. Ik had dit niet moeten aanvaarden als concessie? Ja, dat moeten u aan de Nes vragen, dat moet u niet aan mij vragen Je ja. ja, kan maar dan even wel, uit het alleen vanuit het materiaal bekijken. Ja, maar u zegt wel heel kritisch over de HSL-organisatie, bent u vrij kritisch, Van er zijn uh, eigenlijk eisen gesteld die veel te complex waren. Voor het materiaal, ja. ja ik maar je hebt natuurlijk een soort vraag en aanbodrelatie. dat het ook belangrijk is dat als het te complex is, dat er een signaal komt van het is te complex, we kunnen dat niet aanvaarden. Ja, maar dan nog is het de keuze van, uh, van de aanbieders om daarmee uh, door te gaan of niet. Ja, oké. Okay. Ja. En u heeft helder gemaakt dat u dat niet heeft gedaan. Prima, dan sluit ik hiermee dit voor. Oké. Okay.